Goedendag. welkom bij wederom een klein instructiefilmpje en demonstratiefilmpje over prikkabel. Een van de producten die wij verhuren bij LeboRent. We hebben hier een prikkabel met heldere lampen en die kan je natuurlijk op een volledige stand gebruiken. Dan geeft dat heel veel licht. Maar wat ook heel erg mooi is met heldere lampen is dat je ze natuurlijk kunt dimmen. En op die manier ongelooflijk een mooie sfeer op jouw evenement kan organiseren. Wij verhuren prikkabel in allerlei verschillende lengtes en allerlei verschillende mogelijkheden. Bedankt voor het kijken. Graag tot de volgende keer. Tot ziens.